Het rode lampje brandt daar. Je bent nog even je dansje. Nee, ik zit uh, wat, wat, ik ik. We krijgen natuurlijk vra veel vragen elke ja. dag op haar. en ik vind ja. dat echt te gek. Dat is super tof en soms dan is het ook een soort van dat er zoveel kan gebeuren in allerlei levens. Het is ook, ik vind dat ook. Oh jee. Man, het is zo, het is zo bijzonder. En ik, ik, ik, ik, we hebben nu weer een vraag gekregen van Merel en ik ben, dan gaat er meteen weer zo'n hele wereld open aan, aan, aan, bij mij in ieder geval aan beeld, hoe dat dan gaat en hoe het sa samenleeft en wat er dan speelt. En ik weet natuurlijk er verder niks van. Nee, het komt ook een beetje omdat jij natuurlijk best wel een beetje een saaie leven hebt. Ja, gelukkig maar. Kom maar op. Ik kan ook met iemand anders gaan samenwerken, dan wordt het misschien leuker van. Merel heeft een vraag. Merel die zegt namelijk: mijn vriend is net vader geworden. Dat is een interessante openingszin. Okay. Het kindje is geboren uit een relatie van zes weken. Zij vertelde dat ze zwanger was toen het al uit was. Okay. Nu heeft hij een paar maanden geleden een relatie met mij gekregen. Um, en ik ben zelf moeder van drie kinderen. Ik sta open voor dit kindje. Maar ik zou graag een DNA-test zien om zeker te weten dat mijn vriend ook echt de vader is van dat kindje. Nu wordt de moeder van zijn kindje er boos over, wat ik niet begrijp. En mijn vriend wil de kosten hiervoor ook nog wel betalen. Ook. Dus nu merk ik dat het tussen ons gaat staan. Mm -hmm. Volgens mij um, hoeft het van hem ook niet, heeft hij hier naartoe geleefd, een stukje angst. Hij wil graag de vader zijn. En Merel vraagt zich nu af: moet ik het loslaten? Maar kan ik dan toch houden van dit kindje met onwetendheid of hij eigenlijk wel de vader is? En waarom houdt de moeder dit tegen? Nou, dat is een interessante, interessante constellatie, toch? Kun je, je zo voorstellen. Wat denk jij? Nou, het lijkt heel liefdevol, maar ik zou er wel moe van worden. Van, uh, uh, jij zou moe worden van Merel, die de hele tijd wil twijfelt of dat wel een kindje is Nou nee, maar stel dat ik Merel zou zijn. Ik zou ook moe worden van Merel, maar ik zou vooral moe worden als ik Merel ben. Oké, okay, waarom? Nou, omdat je een soort, soort, constellatie, een soort, soort lijnen legt en daar dan ook nog je bela belangrijk over maakt. Maar het doet er gewoon niet toe. Je houdt namelijk van... Iemand of niet, en dat maakt helemaal niet uit welk genu-pakket iemand heeft, nee. dat maakt gewoon echt niet uit. Hou van het kind. Hou van het kind, en anders heb je allerlei voorwaarden voor hou van, en dat heeft dus niks met hou van te maken. Nee. Dus dat is een, dat is een, een, een vraag die nee, kan. je kan. Nee, en je zit, je, heel erg, je zit op het gebied te regeren van iemand anders. Dus bijvoorbeeld, je gaat jezelf de vraag stellen, waarom houdt de moeder dit tegen? En daarmee dat veronderstelt dat als zij maar een goede reden heeft, dat het dan oké okay is. Als een goede reden heeft om het tegen te houden, dat je er daarmee kunt leven. Je bent God niet. Maar eigenlijk doet haar reden er niet nee. toe. Dat, dat is een, een uh, die hele vraag, waarom houdt die moeder dit tegen, is voor jou niet relevant. Nee. Of zou het niet moeten zijn. Nee. Want dat is namelijk gewoon haar besluit. Het is haar kind en zij besluit dat ze dat niet wil doen. Punt. En wat voor argumenten daarachter zitten en hoe, dat doet er gewoon niet toe. Er is een kind en iemand is een vader en jij houdt van dat kind of niet... En dat is de enige. Uh, de, ja, de en wat enige... je heel mooi schrijft, en daarom zeg ik het lijkt ook heel liefdevol, is dat je krijgt gewoon een vierde kindje met jas en schoenen aan, ja. in dit geval. En, de, en dat, dat, dat, dat accepteer je wel of je accepteert het niet. Je houdt nee. er wel van of je houdt er niet van. Nou, dat lijkt te lukken en dat is toch prachtig. Ja. En daar zou ik het dan ook meteen bij laten. Ja. Het is gewoon prachtig dat je van een uh, vierde kindje houdt en dat je een, een leuke fan bent tegengekomen en die heeft toevallig dit. Nou, en als je, als je niet van hem houdt of niet van die situatie houdt, dan ga je daar weer weg. Maar je houdt er helemaal nee. van of je houdt er helemaal niet van. Nee, er zit niks de, tussen. De enige, uh, en je, hebt, je ervaart dat dat tussen jullie in staat, En het helpt volgens mij als je bij jezelf ziet dat jij degene bent die het daar neerzet jij bent degene die het ja. tussen jullie inzet en als jij daarmee ophoudt en besluit dit is de werkelijkheid en er is een kind en ik hou van dat kind dan want moeder en vader hebben samen gekozen dat het dat kind is en als het niet zo is, is hou ik ook van het kind dan uh, is dat de werkelijkheid en dan kan het nooit meer tussen jullie instaan ja dus de werkelijke vraag die je zelf wil stellen en volgens mij heb je dat antwoord ook al op gegeven maar hou ik van dat kind of kan ik van dat babytje houden, ja. accepteer ik dat. En dan maakt het toch helemaal niet meer uit wie erachter zit en hoe dat allemaal is gegaan. Dat is gewoon ja of nee. En omarm dat dan. Hou ik van die man ja of nee en omarm dat dan. En dat is al moeilijk genoeg. Ja. Want dat geeft al, al genoeg, genoeg te doen om over na te denken. Zo. Dus ja. ga daar lekker van genieten. Heb het ontzettend leuk met elkaar. En, en maak vooral geen problemen waar ze niet zijn. Dat leeft een heel stuk liefdevoller. Daar moet je mee doen. Help ons om van Nederland het gelukkigste land van de wereld te maken. En dat doe je door dit bijvoorbeeld een duimpje te geven of even een comment hieronder te plaatsen. Ja, en als je nog niet bent geabonneerd op dit kanaal, zorg er dan voor dat je hieronder even klikt op abonnee worden. En dan hoor je als eerste wanneer er nieuwe video's zijn.